Dag dames en heren, afgelopen nacht daalde de temperatuur in het binnenland tot onder de 10 graden. Het was een relatief frisse zomernacht, alhoewel vlak aan zee was het met 16, 17 graden overigens een stukje minder fris... Maar vanmorgen liep de temperatuur vrij snel op en aan het einde van de ochtend was het in het zuiden van Nederland al op sommige plaatsen 25 graden en zelfs in het waddengebied was de temperatuur inmiddels al opgelopen ruim boven de 20 graden. Maar we hebben wel te maken met een verschillend weertype. In het zuiden van Nederland heel veel zonneschijn, ook in midden-Nederland is dat over het algemeen het geval. Er is hooguit wat sluibewolking zichtbaar, maar in het noorden neemt geleidelijk aan de bewolking toe en dat zien we duidelijk terug op de satellietbeelden. Er ligt een enorm pakket met bewolking vanuit het zuiden van Noorwegen over de Noordzee richting de Britse eilanden. En dat schuift nog wat verder naar het oosten. En de meest dikke bewolking, daar valt zelfs wat regen uit, trekt vandaag over de noordelijke provincies. Verder naar het zuiden lost die bewolking deels op en bestaat het vooral uit sluierwolken. Dus wat dat betreft krijgen we een tweedeling in het weer. Op de langere termijn schuiven nog regelmatig wolkenpartijen over ons land. Maar het zijn over het algemeen. Hele dunne wolkpartijen en dat betekent dat over het algemeen het zonnetje goed doorbreekt. En neerslag, we zagen het net voorbij komen, is voornamelijk beperkt tot het zuidoosten van het land. Voor donderdagavond en vrijdagochtend. Voorlopig staat er geen regen op het programma. Op de regenradar zien we op dit moment wel wat regen verschijnen. Op de Noordzee, dat zijn die wat dikkere wolkenplukken die vandaag dus over het noorden van Nederland kunnen schuiven. Maar echt heel veel regenwater zal het niet opleveren. De meeste zonneschijn dus vandaag in het zuiden, waar het zo'n 28 of 29 graden kan worden. In het noorden van Nederland zal de temperatuurstijging vanmiddag wat gedrukt worden... door de komst van meer bewolking, waaruit dus een beetje regen kan vallen. En verder de zuid- tot zuidwesten wind, die waait matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 4 boven land en windkracht 5 af en toe aan zee. Maar vanavond gaat die wind afnemen. De bewolking begint langzaam naar het oosten weg te schuiven. Begint meer en meer op te klaren. Ja, en Kijk eens naar de temperaturen. Er volgt gewoon een hele rustige, aangename zomeravond. Een rustige zomernacht met niet zulke laag temperaturen als afgelopen nacht. Zo'n 16, 17 graden in het binnenland. Niet al te veel bewolking en morgen wederom heel veel zonneschijn. Ook in het noorden van Nederland hooguit wat sluierwolken en kijk eens naar de temperaturen. Met de zuidwestelijke wind wordt er nog wat warmere lucht aangevoerd. En dat betekent dat in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland zelfs tropische temperaturen worden verwacht van 30 tot 33 graden. Ja, en zelfs in het Waddengebied wordt het wel zo'n 25 of 26 graden. Nou, als we dan vooruitkijken, dan zien we dat donderdag ook nog een warme dag is met flinke zonnige perioden. In het zuidoosten wordt het ruim 30 graden. In de avond en in de nacht naar vrijdag trekt een aantal buien over, met name de zuidoostelijke helft van het land. En daarna volgt er een wat rustiger weertype met geregeld zonneschijn, maar wel wat lagere temperaturen. Zowel vrijdag als in het weekend, begin volgende week overigens, dan lijken de temperaturen voorzichtig weer omhoog te gaan. Fijne dag verder.